Dag, beste leerling. Hier komt het vervolg op de inleiding van de rekenbladen. En we gaan het vandaag hebben over formules, celverwijzing en basisfuncties. Die drie dingen gaan we beheersen. Ik begin met het tabblad van de formules. Wat je in rekenbladen eigenlijk nooit mag doen, is zelf typen wat er in de cellen staat. Hier zie je als voorbeeldje staan 10 plus 10. Je kan dat typen. Je kan altijd beginnen met een insteken, dat moet altijd. En je kan typen 10 plus 10 en dan op enter drukken en dan rekent hij dat uit. Nu, wat gaat er mis in de toekomst? Stel dat we die 10 veranderen in bijvoorbeeld 15, Je drukt op enter en de uitkomst verandert niet mee. Om dat tegen te gaan gaan we werken met celverwijzingen. Je gaat eigenlijk altijd naar een bepaalde cel verwijzen. Als je is drukt op het toetsenbord, daar start je altijd mee. Als je dan klikt op een bepaalde cel, dan gaat hij altijd die cel willen invullen. Je kan ook een bereik aanduiden, zo, op die manier. Dus je ziet, je gaat moeten werken met het verwijzen naar een cel. Dus wat gaan we hiervan maken? Is cel B6. Je drukt gewoon plus op je toetsenbord. Je hoeft er niet echt achter te gaan staan. Dat hoeft niet. En je klikt op de tweede cel. Dus dat wordt B6 plus D6. Drukken op enter. Dat is ook 20. Maar als je dit dan nu verandert in 15. Dan verandert de uitkomst mee natuurlijk. Je kan... Een deling gaan gebruiken uiteraard. Je kan alles in je formules gaan gebruiken, maar waarom heb ik de deling toegevoegd? Omdat ik wil erop letten dat je alles gebruikt van het alfanumerieke toetsenbord, sorry, van het numerieke toetsenbord. Als je dat toetsenbord hebt, hè. op je Chromebook is dat een beetje anders natuurlijk, maar als je op een Windows of Mac PC met een volledig toetsenbord werkt, heb je aan de rechterkant altijd je nummertjes staan, het nummerieke gedeelte. Daar staat plus, min, maal en gedeeld bij. En je gaat er dan aan beter aan denken waarschijnlijk om gedeeld en maal met die functies te gebruiken, met die knoppen te gebruiken die daar staan. Maal is het sterretje en is niet gewoon een xje, zoals je misschien in de wiskunde nog kent. Um, en deling is de forward slash eigenlijk. Dus ik wil hem hier ook eventjes doen, is deze cel, en dan de slash drukken op je toetsenbord. Deze cel, en die gaat dat uitrekenen, is 4. Ik wil ook laten zien dat je met haakjes kan werken. Ik ga het nu even als een fout voorbeeldje uh, doen. 8-2 maal... Uh, 12, gedeeld door de 4 staat er. Je kan met haakjes werken en hij rekent dat mooi uit. Uh, in zeer veel oefeningen ga je ook met de haakjes moeten werken. De ronde haakjes staan bij mij op het toetsenbord, bij de 5. En eigenlijk het denkbeeldige nummertje 10 bovenaan op het toetsenbord. Je kan ook met de vulgreep gaan werken, en dat ga je ook zeer vaak doen. Je drukt altijd is. Hè. Je begint een formule of een functie altijd met is op het toetsenbord. Je kan ook van boven drukken, hier op dat isje. Maar ik druk gewoon is op mijn toetsenbord. Deze cel, min deze cel. Je drukt op enter. Je eerste cel is klaar. Je weet dat de vulgreep hier rechtsonder staat. Je trekt die naar beneden. Je hoeft eventjes niet op de layout de opmaak te letten. Maar je gaat zien dat hij dat verder uitrekent. Hoe kan je zoiets testen? Dubbelklik op een cel. En je gaat proberen aan de hand van de kleurtjes te tonen welke cellen dat hij gebruikt heeft. En omdat ik die vulgreep naar beneden gedrukt heb of naar beneden gesleept heb, neemt hij dat mee over twee rijen naar beneden gegaan. Je ziet het in de kleurtjes. Dat werkt niet alleen verticaal, het werkt ook horizontaal. Dus als ik hier de som van die twee getallen moet. Um, je moet gaan berekenen, deze cel plus deze cel, je drukt op enter, je gaat de vulgreep pakken, je trekt naar rechts en laat los, en je gaat zien, als je daarop dubbel klikt, dan zie je dat dat allemaal mooi mee opgeschoven is. Zie je? Dat zijn basisformules, plus, min, maal, gedeeld, haakjes gebruiken, machtsverheffing enzovoort. Dat is werken met formules. Dat helpt ons al in het rekenblad. Het tweede stukje is een Iets moeilijker stukje om te snappen de eerste keer, want het gaat over absolute en relatieve celverwijzing. Van mij moet je die woorden niet kennen. Uh, absoluut betekent dat je iets absoluut gaat vastzetten, relatief wil gaan zeggen dat het eigenlijk met je mee opschuift als je de vulgreep gebruikt. Je hoeft die woorden van mij niet te onthouden, maar je gaat wel moeten weten dat je een dollarteken soms zal moeten gebruiken om iets absoluut vast te zetten. Ik ga je het voorbeeld geven. Hier in het midden zie je een matrixje staan. Ik ga die eventjes uitrekenen. Is deze cel maal? Dus denk aan het sterretje. Deze cel, dat rekent die goed uit. Ik selecteer die cel, ik pak de vulgreep, trek die naar beneden en die gaat dat verder oplossen. Op zich niks moeilijks. We gaan ook de test doen. Ik verander die, die 15-eventjes in 10 en die rekent dat mooi verder uit. Hè. Je kon dubbelklikken om te kijken welke cellen heeft hij gebruikt. Maar nu komt het vreemde of het moeilijkere voor sommigen. Hier wil ik de tafel van 4 gaan oefenen. 1 x 4, 2 x 4, 3 x 4 enzovoorts. Dus op zich is die formule eenvoudig. Je doet is die 4 maal op je toetsenbord, die 1, je drukt op enter, 4 x 1 is 4, dat klopt, maar wat ga je nu zien, als ik hier de vulgreep naar rechts ga gebruiken, dan, hij vult wel degelijk iets in, maar voor degene die snel gekeken heeft, die gaat zien dat daar foute uitkomsten in staan. 4 x 2 is zeker geen 2, en ik maak het mij gemakkelijk, 4 x 10 is zeker geen 90. Om te testen wat gaat er nu fout, gaat, dubbelklik op zijn cel, en hij gaat proberen te laten zien, met die kleurtjes aan jou, wat dat die gedaan heeft. Omdat we die vulgreep naar rechts getrokken hebben, een tiental cellen naar rechts, is zowel die blauwe cel als die rode cel tien uh, celletjes opgeschoven naar rechts. Dat mag eigenlijk niet. Want hier staat nu K3 maal L3, wat 9 maal 10 geeft, en als uitkomst dus 90 geeft. Dus die cellen zijn mee opgeschoven. Die rode cel had mee moeten opschuiven, dat klopt ook. Die 1, 2, 3, dat moet opschuiven tot 10. Dat klopt. Maar die blauwe cel mag niet mee opschuiven. Dus waar dat nu staat op K3, had dat eigenlijk, als je goed gaat kijken, hier diezelfde 4 moeten blijven. Dus dat had B3 moeten zijn. Wat ga ik dan doen? Even escape drukken om je toetsenbord en linksboven escape om ergens uit te springen, waar dat je in bezig was. Je gaat in je eerste formule, ga je ervoor moeten zorgen dat B3 op een of andere manier B blijft. De 3 zal sowieso 3 blijven, want we blijven op de derde rij en we trekken naar rechts. Dus de 3 zal niet veranderen. Je hebt dat ook gezien als je hier kijkt. Het is nog altijd K3 gebleven, dus we blijven op die derde rij. Dus die B staat niet vast genoeg. Hoe gaan we dat aanpassen? In je oorspronkelijke formule moet je voor de B, voor hetgene dat je wil vastzetten, een dollarteken zetten. Het dollar -teken staat twee knopjes rechts van de B-knop. Um, op mijn toetsenbord, bij jou staat het misschien een klein beetje anders, eventjes zoeken. Geen euroteken, geen n-teken of ampersalteken, teken maar je zet met het dollar-teken de b effectief vast. Die b zal niet meer veranderen. Je drukt op enter, je uitkomst verandert niet, want het blijft nu altijd p 3 maal c3, maar als ik nu die vulgreep pak, en ik trek dat naar rechts, zo, dan ga je zien dat het wel correct mee opschuift. Als ik nu eens eventjes dubbel klik, dan zie je de b is b gebleven, het blauwe knopje, of de blauwe cel, is de blauwe cel gebleven. En de rode cel is wel mee opgeschoven. Dus dat werkt wel degelijk. Je kan dat daarmee vastzetten. Aan jou de oefening eventjes om deze op te lossen. Ik ga hier de tafel van 8 als voorbeeld geven. Ik wil hier opnieuw 8x1, 8x2, 8x3 doen. Dus op zich doe ik dat. Ik doe is op mijn toetsenbord. Ik klik op mijn eerste cel. Ik doe maal mijn tweede cel. Hij gaat dat ook uitrekenen, dat blijft 8. Maar als je dat nu naar beneden trek, en ik laat los, dan zie je dat die uitkomst weer niet klopt. 8 x 10 is zeker geen 90. Nu, het is een beetje jammer, omdat hier de witte blokjes, eigenlijk de kleuren een beetje bedekken. Maar je ziet hier dat het B15 x B16 geworden is. Ik heb de vulgreep naar beneden getrokken, en alles is mee opgeschoven naar beneden. Dus dat had niet mogen gebeuren. Aan jou heel even, om na te denken hier, in deze formule... Waar moet ik een dollarteken zetten? Is het de blauwe cel? Is het de rode cel? Is het bij ze alle twee? Er komt een oefening met waar dat je meerdere dingen moet gaan vastzetten. De meeste zullen we al hebben. Wat moet er vast blijven staan? Dat is de blauwe cel. Dus bij B6 moeten we iets gaan vastzetten. Nu, je hebt altijd per cel vier mogelijkheden. Je zet niets vast. Dat doen we nu. Je zet de kolom vast. Dat doe ik in dit voorbeeld. Je zet de rij vast. Door het dollarteken voor het rijnummer te zetten... Of, dat kan ook, je zet ze alle twee vast. De B en de 6. Ik laat je even nadenken, maar niet te lang. Anders wordt het filmpje veel te lang. Ik hoop dat de meesten doorhebben, dat als we dat naar beneden trekken, dat niet de B zal veranderen, want we blijven in dezelfde kolom. Maar dat wel de nummers veranderen. Dus je weet eigenlijk, dat je een dollarteken zal moeten plaatsen voor de 6. Want 6 mag niet 7, niet 8, niet 9 en niet 10 worden. Druk de enter. Vulgreep gebruiken, je trekt die naar onder, en voilà, je oefening is eigenlijk afgewerkt. En als je nu dubbelklikt, klikt, dan ga je zien het blijft B6 maal B15. Dit is een systeem, of ja, ik weet niet juist hoe ik het moet noemen, binnen, binnen rekenen, dat je zeker gaat moeten beheersen om uh, de oefeningen verder af te kunnen werken. Een van die oefeningen is een vermenigvuldigingsmatrix die je gaat moeten oplossen. Ik ga ze niet helemaal tonen, de oplossing staat in het filmpje van die oefening. Maar ik wil even laten zien wat dat jij gaat moeten kunnen als je hier de vermenigvuldigingsmatrix wil afwerken. Dan doe je als formule één cel maal de andere. Op zich, die eerste cel is juist. 1 maal 1 is 1. Dat weten wij. Maar als je nu de vulgreep gaat gebruiken, je weet het eigenlijk al een beetje dat het vastzetten niet voldoende gaat zijn. Allee, we hebben nog niks vastgezet. Dus je ziet, dat schuift allemaal mee op naar rechts. Je kan altijd dubbelklikken om te kijken wat hij nu juist heeft gedaan. Dus je weet dat je iets zal moeten vastzetten hier. Wat ga jij in de oefening moeten doen? Je maakt één formule in deze cel. En die moet je met de vulgreep naar rechts en dan helemaal naar onder kunnen trekken. En dan moet die hele oefening in één keer af zijn. Het hoeft niet in die volgorde te zijn. Hè? Je mag ook. Ik zal het eventjes leegmaken. Zo. Je mag ook eerst naar beneden trekken en dan naar rechts trekken. Dat mag ook. Het resultaat moet hetzelfde zijn. Hier moet één formule staan waar je dingen in vastzet. Kolommen, rijen. Kolommen en rijen. Je moet er zelf even over nadenken. En die gaat zo op deze manier opgelost moeten kunnen worden. Als je die oefening beheerst, dan snap je het vastzetten van de rijen en de kolommen. Of de absolute en relatieve celverwijzing. Die oefening zit ertussen. Dan kunnen we door naar de basisfuncties. En nu begint het echtere werk een beetje... In plaats van met formules te werken, moet ik je ook al bij sommige dingen een beetje proberen af te leren om met formules te werken, om gebruik te maken van functies. In een formule deed je dit. Is, ik wil de som van die getallen trouwens. 1 plus 5 plus 6 plus 7. Je kan het gewoon drukken op je toetsenbord en gewoon klikken op de volgende cel. Je drukt op enter en hij rekent dat goed uit. Ik zie dat ik hier geen nummertjes heb staan, dus ik zal ze hier ook eventjes zetten. Voilà, dat is voor zo dadelijk. Dus hij rekent dat uit. Dat is goed, dat is correct. Want dat werkt ook, als je die 1 verandert in 10, dan wordt dat ook 28. Waar zit het altijd onder het gras meestal? Op een toets zou ik je kunnen zeggen van, zet langs de F-kolom, bijvoorbeeld links daarvan, nog een kolommetje bij. Rechtermuisknop en je doet de kolom links invoegen. En type daar het cijfertje 10. En dan ga je zien, daar staat nog altijd dat de som van die reeks getalletjes 19 is. Dus we gaan dat op een andere manier opnemen. Opvangen of oplossen eigenlijk. Ik zal het even ongedaan maken. Zo, voilà. Je kan vanaf nu functies gebruiken. Er zijn drie manieren, drie eenvoudige manieren om functies toe te voegen. Dat is door ze zelf te typen, dat ga ik hier doen. Je kan ze ook selecteren als ze bij de basisfuncties zitten. En je kan de functieassistent gebruiken. Ik zal ze alle drie even laten zien. Het eenvoudigste, het snelste, eenmaal dat je weet welke, formule, uh, sorry, welke functie dat je gaat gebruiken, kan je die zelf typen. Ik weet dat getalletjes optellen dat dat de som is. Dus ik begin altijd met een is. En nu type ik de functie die ik nodig heb. Som. En je ziet, de eerste die die aanduidt is som met die vierkante haakjes rond. Dus dat wil zeggen, deze heb ik nu geselecteerd. Dus de computer denkt van, wil je die selecteren? Of wil je som als of som machtreeks gaan gebruiken? Dan moet je nog verder typen. Maar in dit geval, som is correct. Je drukt op enter. Dan zet hij zelf de ronde haakjes van de functies. Dus die ronde haakjes komen je argumenten, maar dat is voor later. En wat je nu niet meer moet doen, is natuurlijk getalletje na getalletje na getalletje gaan aanduiden, maar gewoon het bereik gaan selecteren waar dat hij de som van moet nemen. Dus de som van D4 tot en met G4 gaat hij hier doen. Ik druk op Enter. Het voordeel hier, als je hier nu zegt een kolom links invoegen en je gaat hier 10 typen, dan zie je dat die uitkomst mee verandert aan de linkerkant. Want hij doet de som van dat hele bereik en dat bereik was dynamisch dus hij heeft dat meegenomen. Dus dat is een groot voordeel van te werken met functies in combinatie eigenlijk met bereiken. Ik zal even die kolom terug weg doen, die hebben we eigenlijk niet nodig. Ik zei ook dat je functies kunt selecteren. Sommige functies, de basisfuncties, die staan hier linksboven. Uh, op dat sommatieteken, dat knopje, als je dat uitklikt, dan zie je dat er een aantal functies staan. Nu, hoe meer functies dat je gebruikt, hoe vaker dat je daar extra functies in gaat toevoegen. Standaard zijn daar volgens mij um, som, aantal, uh, minimum, maximum en gemiddelde, denk ik. In mijn geval staan er al wat meer, omdat ik er wat meer functies uh, gebruikt heb. Maar je ziet hier ook som staan, dus je drukt som aan, je selecteert het hele bereik, je drukt op enter en dat is ook afgewerkt. Wat is de functieassistent? We zitten met basisfuncties, dus ik ga hem nog niet uitgebreid uh, aan je tonen. De functieassistent is het knopje daar langs, als je daarop drukt dan zie je alle functies die mogelijk zijn binnen rekenbladen, in dit geval binnen Kalk. Dat zijn er enorm veel. Nu, ze zijn onderverdeeld in categorieën. Dus je kan ook kijken, ik heb nu een wiskundige functie nodig. Dan wordt dat balkje al wat groter, dus je selectielijst wordt wat kleiner. Heb je eh, financiële formules nodig, dan kan je daarop selecteren. Nu, als je alle formules laat staan, dan kan je van ook gebruik maken van de zoekfunctie. Dus bijvoorbeeld een als-functie, als we die zo dadelijk gaan nodig hebben. In dit geval hadden we de som nog nodig, dus als je de som ingeeft, ga je die ook vinden. Hier staat die. Nu, wat je ook kan doen, om nog sneller te zijn, je laat dit vakje leeg. Je klikt in die lange lijst, je typt som, en dan springt die ook naar, het, uh, naar de somfunctie Goed kijken dat je de juiste somfunctie hebt. Deze is het. Niet, niet gewoon op oké okay drukken, want de formule of de functie is nog leeg. Je drukt op oké okay en dan gaat er niks gebeuren. Dus je had eerst nog op het knopje volgende moeten drukken om deze af te werken. Dus je gaat naar som. En daar staat hij, je drukt op volgende. En dan vraagt hij opnieuw aan jou, dan helpt hij jou, want het is een assistent. Van welke getalletjes wil je de som hebben? Getal 1, je zou dat zo kunnen doen. Hè? Getal 2, getal 3, enzovoorts. Maar wat hebben we geleerd? Vanaf nu niet met de afzonderlijke cellen gaan werken. Maar selecteer gewoon het bereik dat je nodig hebt. Hij vult het mooi in van boven, Ik zet zelfs al dingetjes vast. Je drukt op oké. En de functieassistent heeft geholpen om jou die functie eh, verder te laten aanvullen. Nu, ook hier kunnen we vulgrepen gebruiken. Dus als je de vulgreep zou willen gebruiken, je doet is-som, enter. Je pakt het bereik, je drukt op enter. En net zoals bij formules werkt ook de vulgreep bij functies. Je trekt dat naar onder en die gaat alles mooi verder mee naar beneden afwerken. Nu, ik heb nog een stukje overgeslaan, zie ik. Er zijn nog vier andere functies die ik wou tonen. Het aantal, dat is misschien goed om als voorbeeld te geven wat het verschil is tussen aantal en som. Als ik de functie aantal gebruik, dan gaat hij, hij geeft het eigenlijk als, als tip mee, dan gaat hij tellen hoeveel cellen dat een numerieke waarde bevatten. Dus in dit geval 4, had ik hier die 6 eventjes weggedaan, dus dan zegt hij 3. Dus ik wil gewoon even... Tonen wat het verschil is tussen aantal en som. Som telt de waarde binnen de cellen op. De som van die dingetjes. En aantal telt gewoon hoeveel cellen zijn er gevuld met een numerieke waarde. Het gemiddelde. Hier zit een klein andersje onder het gras. Als je maar GEM typt, dan kom je standaard op gemiddelde afwijking of gemiddelde deviatie uit. Dus type bij gemiddelde vier lettertjes. GEMI. Dan springt die wel juist. Of kies van boven bij de functie assistent gemiddelde, dan mag je hetzelfde natuurlijk. Maar GEMI geeft jou het gemiddelde en ook hier selecteer je dat bereik, je drukt op enter. Het hoogste van iets is het maximum en het laagste van iets is het minimum. Dus de functie voor het hoogste is max, want je ziet dat ook. Je geeft als resultaat de hoogste waarde in een lijst met argumenten. Je drukt op enter, je zet de haakjes al en verwacht nu de argumenten. Ik duid het bereik aan. Voilà. En het omgekeerde is natuurlijk het minimum. Je duidt het bereik aan. Enter en je bent klaar. Dus dat zijn de basisfuncties die we geleerd hebben. Er is nog één functie die ik je al ga extra leren. En dat is de als-functie. En die hebben we nodig in dit voorbeeld. En dat is het laatste voorbeeldje. Hier. Ik probeer het allemaal op het scherm te krijgen. Het past er juist niet op, dus ik ga een beetje uitzoomen. Ik heb een winkeltje, daarin zitten verschillende artikelen. Die hebben allemaal een eenheidsprijs en er worden een aantal artikelen van verkocht aan een klant. Die gaat natuurlijk moeten betalen, dus we gaan uitrekenen hoeveel die moet betalen. De totalen lijken mij eenvoudig en dat zijn ook de gewone formules zoals we ze kennen. Je drukt op de eenheidsprijs maal het aantal. Je drukt op Enter, hij berekent dat voor je. Je trekt de vulgreep naar beneden en je bent met dat stukje klaar. Voor diegenen die nog vergeten waren hoe dat je... Uh, iets in euro's kon zetten. Hier van boven had je een knopje. Als je dat aandrukt, zo, dan gaat hij er het euroteken bij zetten. Je kan de opmaak ervan natuurlijk veranderen. Hè? We hadden dat geleerd bij cellen opmaken, kan je er ook voor gaan zorgen dat het euroteken ervoor staat en zo. Uh, hier zo. Dus je kan dat gaan aanpassen. Ik ga het eventjes laten staan, maar het gaat mij om de functies en formules. Hier zit de strikvraag. Hoeveel artikelen zijn er verkocht? Dus hoeveel artikelen heeft die klant verkocht? Is dat aantal of is dat som? Hij heeft één voetbal gekocht, vijf patches, zes shirts. Hoeveel stuks heeft hij dan verkocht? Dat is niet aantal, want aantal zou tellen hoeveel cellen hebben een numerieke waarde. Maar het is natuurlijk som. Zoveel druk je van bovenaf op het somteken, dat is even gemakkelijk. Hij stelt het weer voor je voort. We hebben blijkbaar oei, 25 artikelen verkocht of gekocht als klant. Hier ga ik ook de som al van berekenen, hè. het uh, de brutoprijs prijs uh, som eventjes erbij pakken. Voilà, dus som van dat. Nu komt de laatste functie. De als-functie is wel een hele belangrijke om te leren. <tiek> Waarom zou ik hem hier gaan gebruiken? Je zou als klant, als je meer dan 20 stuks koopt, moet je 10 euro korting krijgen. In dit geval, die klant heeft 25 artikelen gekocht, die zou die korting moeten krijgen. Nu, die wil je niet zelf gaan intypen... Je wilt dat hij rekenen dat dat automatisch voor je doet. En je hoort mij de vraag al een beetje stellen. Als de klant meer dan 20 items koopt, krijgt hij 10 euro korting en anders krijgt hij niets. Dus dat is eigenlijk wat ik in mijn hoofd denk. Als ik meer dan 20 stuks koop, als, dan krijg ik 10 euro en anders krijg ik niks. En je weet het, je kan... Functies typen, is als, en dan op enter drukken en hem dan verder afwerken. Je ziet eigenlijk een beetje wat dat die gaat doen. Hè. Um, hij zegt hier een willekeurige waarde of expressie die waar of onwaar kan zijn. Als ik meer dan 20 stuks heb, dan krijg ik 10 euro. Uh, en je ziet ook dat tussen de argumenten altijd een punt komen staat bij een functie. Dus je kan die ook zelf typen, zelfs. Of, en dat zou ik eerst doen, in die eerste instantie, die functieassistent nog eens gebruiken. Je pakt functieassistent, je klikt in de lange lijst, Al. En hij springt naar de als-functie. Je drukt op volgende. En je gaat de drie dingetjes, sorry, de drie, dingetjes van, de drie argumenten van de als-functie moeten invullen. Het als eerste heb ik een testje nodig. Wat moet ik testen? En in deze opgave is dat nog eenvoudig. Als mijn aantal artikelen die ik koop niet typen, niet 25 typen natuurlijk, hè, want dat kan veranderen. Hè. Dus als je klikt op de cel, dan ga je erachter staan. Als die cel groter was dan 20... Dan krijg ik 10 euro korting. Je ziet dat ook, hè. Dan krijg ik 10 euro korting. Als dat niet zo is, als dat anders is, hoeveel krijg ik dan? Wiskundig niks. Dat is 0, dus ik zet 0. Dat is hem eigenlijk al. Ik druk op OK en je ziet dat die klant 10 euro korting krijgt. Stel nu dat ik geen enkel fluitje koop. Ik zet dat op 0. Dan wordt het hier automatisch 15 en je ziet dat die klant geen korting krijgt. Het netto bedrag is natuurlijk... Dat kan ik ook oprekenen. Mijn bruto min mijn korting. In dit geval 222 euro. Had hij nu 10 van die fluitjes gekocht. Dan had hij 10 euro korting gekregen op de 262. Er zit nog één dingetje voor jullie erbij. Extra bij. In jullie oefeningen wordt niet alleen 10 euro gevraagd. Maar wordt soms ook een woord gevraagd. Ga je zien wat dat er anders aan is. Rekenbladen willen rekenen en geen uh, woorden eigenlijk ontvangen. Dus ik wil in mijn vakje korting... Uh, het woordje ja krijgen als ik korting krijg. En niks krijgen als ik geen korting krijg. Dus opnieuw heb ik hier de als-functie nodig. Dat is hetzelfde eigenlijk. Ik doe dezelfde test. Hè. Volgende. Als dit vakje groter is dan 20, dan zou ik het woordje ja moeten krijgen. Maar je ziet hier dat hij dat al niet begrijpt. En anders moet ik niks krijgen. Nee, niks kan je wel openlaten, maar ik ga je even laten zien hoe dat je kan werken met tekst. Je ziet dat hij hier zegt hashtag naam vraagteken. Dat wil zeggen dat hij die, die ja niet verstaat om mee te rekenen. Het is een rekenblad, dus die wil rekenen. Dus we gaan hier duidelijk tegen moeten zeggen, dit is niet om te rekenen, dit is een tekstje. Om tekst, string, te gaan weergeven, ga je de dubbele quotes, de aanhalingstekens, zoals wij dat ze noemen, die bij het cijfertje 3 staan. Niet de enkele van bij het cijfertje 4, maar de dubbele mij cijfer keer 3. Dus je zet die ervoor en je zet die daarachter. En dan zeg je tegen Excel of Calc uh, of Google Spreadsheets: dan zeg je: dit is tekst. En dan moet je niet meer rekenen, dan moet je niet meer nadenken. Als je niks in tekst wil zeggen, dan, zet je de, dan druk je de aanhalingstekens open en onmiddellijk terug toe eigenlijk. En dat was het. Je drukt op OK. Daar komt het woordje ja te staan. Als je hier nu geen enkel fluitje zou verkopen dan komt daar bij die korting niks te staan en is de korting 0 euro. Het filmpje duurt al lang genoeg, dus ik ga je de, opgave, de tweede opgave niet helemaal uitleggen, maar hier zit het verschil in. Ik wil 10% korting gaan krijgen. Niet 10 euro korting gaan krijgen, maar 10% korting krijgen. Ik ga ze niet aan jou tonen, die oplossing, maar ik wil maar eventjes zeggen, in plaats van die 10 die hier staat in mijn ALS-functie, ga je dus eigenlijk 10% moeten berekenen op... Hetgene dat die persoon hier moet betalen natuurlijk. Dus waar dat jij daar juist 10 had geschreven, gaat daar deze cel moeten staan. Maal. En hoe jij dan 10% doet, moet je zelf weten natuurlijk. 10% zo op deze manier werkt niet in rekenbladen. Dat begrijpt hij niet. Dus je zal zelf moeten beslissen hoe dat jij 10% doet. In mijn geval, ik doe maal 0,1. Andere mensen doen maal 10 gedeeld door 100. Dat kan ook. Ik had iemand gisteren in de klas en die zei ja ik. Als ik 10%, dan is dat toch gewoon gedeeld door 10. Dat werkt allemaal. Dus die kan je zelf eens proberen. Goed, een lang filmpje voor veel uit te leggen. Maar als je deze dingen allemaal beheerst, dan kan je volgens mij eigenlijk alles aan in de rekenbladen. Van functies en formules. Veel succes alvast.